Wil jij ook meer weten over eerlijke en duurzame merken? Klik dan hier voor een hele lijst met inspiratie. En dan heb ik het niet over de merken die zeggen dat ze het beste voor hebben met mens en milieu. Maar ik heb goed nieuws voor je, want als je toch een keer iets moois wil kopen, dan zijn er tegenwoordig ontzettend veel prachtige merken op de markt waar je met een gerust hart kunt kopen. Dus laat je niks meer wijsmaken. En bij twijfel, kijk dan bijvoorbeeld op de app van Good On You. Die hebben ontzettend veel prachtige merken en inspiratie voor je.